Goedemiddag collega. Um, in deze tijden van het, die, van het coronavirus wil ik je even laten zien dat je een digitale screencast kan opnemen. Dus dat wil zeggen een schermopname van jouw Chromebook, die dan je dan aan je leerlingen kan gaan tonen om eventueel een lesonderwerp uh, uit te leggen. Ik maak daarvan gebruik van een tool die heet Screencastify, die zit in onze Chrome Web Store. Je ziet dat die hier van boven geïnstalleerd is, je ziet ook hier wat die kontjes beneden staan. Um, dus dit hoort bij het opnemen van het scherm. Je kan ook kiezen om de webcam aan te zetten, maar je kan dat ook eventueel uitzetten als je dat wil. Die app is gratis, maar beperkt tot 5 minuten. Dus dat is een beetje een probleem. Nu, er is een nieuwe mogelijkheid en die zou in YouTube zitten. Die heet YouTube Livestream. Um, maar die optie, die moet je activeren. Ik heb dat zo ja, een uurtje geleden gedaan. Nou, dat duurt blijkbaar 24 uur dat het klaar is. Daarin zou je een live capture kunnen nemen van je scherm en je camera en dat dan aan niemand uitzenden. En achteraf kan je dat videootje wel bewerken en dan wel in jouw, bijvoorbeeld, jouw YouTube studio plaatsen, zodat je leerlingen eraan kunnen. Voor nu gebruik bijvoorbeeld eventjes Het is een gratis tool dus, met een aantal opties. Hier beneden heb je bijvoorbeeld presentatietools, hè. dus als je iets op een website zou willen highlighten, dan kan je hierop drukken en dan kan je bijvoorbeeld zo dat gaan aanduiden. Je kan dat ook terug gaan uitzetten en je moet dat eventjes terug uitzetten. Je kan ook ervoor zorgen dat hij iedere keer als je klikt dat hij dat in een rood knopje toont, zie je dat? Dus daar was het eventjes. Of je kan notities gaan maken. Hè. Dus als je de pen aanduidt, dan kan je bijvoorbeeld. Ik zal hier even de titel aanduiden. Zo. Scratch als titeltje gaan aanduiden. Dat moet je wel terug uitzetten hier. Je kan ook gaan gommen, of bijvoorbeeld alles terug in het scherm gaan gommen. Goed, ik zet het even terug op de mouse pointer. Dan staat hij daar eigenlijk goed. Dus met Screencastify neem je een Screencast op. Op het moment dat ik hier op pauze druk en stop druk, ga je dat video maken. Je kan dat kiezen om dat online te gaan doen. Vergeet niet, in die opties van boven moet je eens eruit kijken. Webcam aanzetten, geluid aanzetten, welke kwaliteit wil je filmen. En zorg dat bij de opnamesnelheid, dat heet FPS, zorg dat daar zeker 30 staat. Anders krijg je een schokkerige video. Als de video gemaakt is, als ik op stop zou duwen, maar dat kan ik uiteraard nu niet, dan wordt die bewaard. Dan is het een kwestie van die video tot bij je leerlingen te krijgen. Ook hier zijn verschillende mogelijkheden. Het eenvoudigste met Screencastify is die video, je hebt daar een knopje voor, rechtstreeks te uploaden naar jouw YouTube-kanaal. Klinkt misschien een beetje vreemd, maar iedereen binnen onze school heeft zijn eigen YouTube-kanaal. Dus als ik ga naar YouTube.com en ik log in, dan zie je dat ik hier van boven ingelogd ben en in mijn eigen YouTube-omgeving zit. Daarin heeft iedereen de mogelijkheid om filmpjes te gaan plaatsen. En eigenlijk onbeperkt omdat we een educatieve versie uh, van ons Google-account hebben. Nu, je ziet dat, dat mijn uploads hier allemaal staan. Je ziet dat mijn leerlingen wel wat gekeken hebben op mijn filmpjes. Mijn hondje is een beetje gek aan het doen. <laughs> uh, iedereen mag hier filmpjes. Hier staat van boven maken. Of uploaden, kan dan dat filmpje dat je gemaakt hebt op je Chromebook, kan je op YouTube gaan zetten. En dan is het eigenlijk een, een gewoon instellen. Mag iedereen dat zien? Of mag iedereen van die Genk dat zien? Welke kernwoorden zitten daarin? Mocht daar reacties op zetten? Hè? Duimpjes omhoog, duimpjes naar beneden. Meestal laat ik zo'n die dingetjes uit. Uh, dus die dingen kan je allemaal op YouTube instellen. Dus stap 1 was het opnemen van het scherm. Stap 2 is, ik stel voor uploaden naar YouTube. Dat is gratis. Dat is ja, dan zitten we eigenlijk nooit in de problemen. Stapje drie is eigenlijk, hoe verdeel je dan dat filmpje aan je leerlingen? Ook daar zijn, ik ga drie mogelijkheden opnoemen. Eén, je mailt de link naar een YouTube-filmpje uh, in Smart School, naar je leerlingen. Dat is een manier. Twee, meer van mijn collega's die werken al met Google Classroom. Dus je kan in Classroom de link gaan plaatsen. Drie, en dat is de manier die ik gebruik. Ik heb, een, ik heb in classroom zelf elf verschillende klassen zitten, dus ik moet zoiets elf keren doen in principe, of, of zorgen dat iedereen toegang heeft. Wat ik meer en meer doe, is gebruik maken van een Google-site. sites.google.com Je kan er als leerkracht zelf een website maken, en je kan daar bijvoorbeeld je filmpjes gaan plaatsen, en dat kan iedereen eraan. Dus je ziet dat ik van boven een menu heb, zo voor mijn derdejaars, vierdejaars, uh, wat oefeningen in staan, wat algemene informatie. Als je hier naar onder kijkt, dan zie je de oplossingen, Kijk, oplossingen van mijn verschillende filmpjes, van mijn verschillende oefeningen. Dus ik doe dat eigenlijk al, al, al langer, zo'n filmpjes online zetten. Dus ik plaats mijn filmpjes op een Google-site. Nu, dat moet u niet afschrikken als je nog nooit een site gemaakt hebt. Als je intypt van boven sites.google.com, dan kom je op deze pagina en dan zou je op maken kunnen drukken. Ik stel voor dat je dat niet meer doet. Druk van onder op nieuw sites. Ik zie dat mijn. Uh, filmpje maar 26 seconden meer mag duren, dus ik zal me haasten. Dus druk op New Sites en nu ga ik proberen mijn camera een beetje aan de kant te zetten. Hieronder heb je een plusje, druk op Maak Sites en je kan je eigen website maken. En je gaat zien dat dat heel leuk werkt en eigenlijk heb je heel snel een filmpje erin gezet. Goed, filmpjes opnemen Screencastify, filmpjes uh, op YouTube zetten en filmpjes verdelen. Bij vragen contacteer Peter of mezelf.